Kijk, dit is ook typisch ik. Hier een bakje thee. Daar ben ik het bed aan het verschonen. Hier ben ik aan het strijken. Kijk, stekker zit erin. En hier ben ik restjes aan het eten. Hoe chaotisch wil je het hebben? Nu heb ik onlangs een nieuwe wasmachine gekocht. Maar ik denk dat ik ook een nieuwe stofzuiger moet halen. Ik dacht namelijk dat dit kleed gewoon gestofzuigd was. Maar als ik hem dan even goed uitschud. Moet ik kijken wat er dan allemaal nog uitkomt. Jee. Dat is toch echt smerig. Dus deze stof, stofzuiger is echt waardeloos. Dit is echt verschrikkelijk. Jakkes. Ja. Uiteindelijk komt de troonmaker allemaal wel weer goed. Maar het gaat allemaal zo voor hectisch. Dat is me. Weet je wat het is? Broodje bapau. Broodje bapau, broodje warm vlees. Uh, ik zat te denken. Ik heb jullie vorige week mijn doelen laten zien voor 2020. Dat gaat toch niet, hè? Praten en eten tegelijk. Inderdaad, dat gaat zeker niet. Oh, ben jij er ook weer? Ja, zeker ben ik er ook weer. Je hoort me niet altijd, maar ik ben er wel. Nog de beste wensen, hè? Jij ook. Beste wensen nog. En al mijn volgers natuurlijk. Inmiddels heb ik er 87. haha. <lacht> maar uh, als je goed opgelet hebt. Bij mijn vorige vlog heb je dat niet gedaan. Dan ben je nog geen fan van mij. Oh jee. Iveli. Zal het maar rap doen als ik jou was. Even uh, liken deze video en, uh, en abonneren. Het is echt helemaal gratis. Veel mensen denken dan, oh, abonneren, dat kost geld. Nee, echt niet. Het kost geen geld. Het is gewoon lekker gratis, lekker keutelen met Mirjam. Misschien een leuke titel. Keutelen met Mirjam. Mijn eerste doel was dus werk vinden. Eet is nou eens even. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ik eet hem eerst even op kom ik zo bij jullie terug. Zo, ik ben maar even in een ander hoekje gaan zitten, want ik zat zo in een donker hoekje toen ik terugkeek. Ik denk, dat kan ik niet maken. Eh, veel te donker daar. Let it glow, let it glow. Oh nee, dat was anders, hè? Wat vond je van mijn nieuwe intro? Ik dacht, een nieuw jaar, een nieuw intro. Let's do this. En dat vind ik leuk om te doen, hè. Dat geknutsel. Alleen heb ik een beetje een waardeloze laptop. Ja. Want ik was naar uh, die winkel waarvan ze zeggen, bent toch niet gek? Nou, volgens mij zijn ze dat daar wel. Want ik vraag een laptop die het bewerken van video's aan kan. Nou, dat kan deze dus echt niet. Ik moet zo lang wachten voordat ik een, een, een wijziging heb gemaakt. Of, of als er iets te veel tekst in voorkomt, dan gaat het te langzaam. En oh, ik doe zoveel moeite om een video mooi te maken. En het kan nog veel mooier, want het programma waarmee ik het doe, DaVinci Resolve... Zo. Dat is een prachtig programma en er zitten zoveel opties op. Ik kan ze alleen niet gebruiken. Nee, want het gaat veel te langzaam. Ja, en dan heb ik af en toe het idee van... Gooi dat ding het huis uit, want het werkt niet. Maar ja, dan heb ik helemaal niks. En dan kan ik ook jullie niks laten zien. Dus, ik wil jullie even laten weten... Deze video's kosten mij ontzettend veel moeite om te maken. En voor jullie is het een kleine moeite om even dat duimpje blauw te maken. Ja, en... Uh, ook als je die nieuwe intro leuker vindt dan de vorige, duimpje omhoog. Ik had dus doelen gesteld vorig jaar en ik zat te denken van nou dat is best wel een goede al die doelen. Ik ga jullie meenemen in mijn reis naar al deze doelen. Ja, dat ga ik doen en volhouden ga ik dat ook ik moet gewoon gefocust blijven. Ik moet me er zelf toe dwingen om gefocust te blijven. En jullie kunnen mij daarbij helpen. Jawel, wil je weten hoe? Nou, dat is niet zo moeilijk. Gewoon abonneren toch? Goed, werk zoeken. Okay, ja, ik ben al uh, als een man aan het zoeken en aan het typen en aan het doen. En elke keer zie ik zo'n afwijzing toch wel een beetje persoonlijk. En dat moet ik niet doen. Tegenwoordig moet alles online. Je hoeft je bijna niet meer persoonlijk voor te stellen. Waar ben ik nou op zoek? Dat is natuurlijk wel een hele belangrijke. Wat zoek ik voor werk? Administratief, waar ik lekker chaotisch bezig kan zijn. Nee, ik, ik zeg altijd administratief werk en dan in de breedste zin van het woord. Laat mij maar kopietjes maken. Oh. Oh. Ah. Tot notuleren of tot uh, telefoneren, weet je... Het maakt me niet uit. Ik weet nog van vroeger, toen ik een klein meisje was. Ja, ik ben zo oud, sorry. Ik heb het heel vaak over vroeger. Toen had ik zo'n bureautje bij het raam staan. En dan hadden we van die tijdschriften, van die uh, televisieboekjes. Er zaten van die kaartjes in. Ik kan nou denk ik geen voorbeeld vinden. Maar er zaten altijd van die kaartjes in om in te vullen als je wilt abonneren. Dat kostte wel geld, dit YouTube-kanaal niet. Dan vulde ik dat altijd even in en dan deed ik er een stempel op en dat zette ik dan in een kaartenbakje. En dan ging ik weer invullen, stempelen, kaartenbakje, tussen een boek doen. Ik hou helemaal niet van lezen, maar hè, ik deed alsof ik heel veel boeken had. Ja, zo was ik al bezig met administratie. Vind ik gewoon leuk om met papiertjes bezig te zijn, op volgorde te leggen. Goed. Waar zoek ik nou vacatures? Ik zoek onder andere op Indeed. Weet je, zelfs zou ik het nog leuk vinden om achter de kassa te zitten. Gewoon lekker, bliep. Bliep. En een beetje socializen met de mensen die er langskomen. Bleep. Bliep. En dan zie je weer een sarpassio voorbijkomen. Ik zie het hier nou toevallig staan. Voor deze functie moet je minimaal 16 jaar zijn. Nou, dat red ik net. <laughs> Wat ook wel leuk is om te vertellen, ik ben een soort van traject ingegaan. Ik ga me laten omscholen en dan denk ik misschien leraar um, of wat, wat, waar hadden we het nou nog meer over? Uh, leraar of... Oh ja, conducteur. Hé, hey, kaartjes knippen. Oh, dat doen we niet meer hè, kaartjes knippen. Ik denk dat dat tegenwoordig met een pasje gaat. Ja, maar... Mijn hart ligt toch echt bij het administratieve werk. En dan ga ik waarschijnlijk een opfriscursus doen. Want ik heb een secretaresseopleiding gedaan, long time ago, 1993. Die wil ik dus gewoon een beetje opfrissen. Uh, ik kan natuurlijk wel zeggen dat ik die cursus gedaan heb, maar dat is lang, lang geleden. En... Maar ja, mensen willen toch een papiertje. Volgende week maandag heb ik daar een tweede gesprek. Het tweede gesprek is dus nu inmiddels geweest. Ja, nou zei ik dat nou wel zo leuk, dat ik zo heel graag met papiertjes bezig ben. Maar ja, met de digitalisering van tegenwoordig blijft er weinig papier meer over. Nu was mijn vorige baan via Manpower uit zijn bureau en die werken nu samen met Right Management. En dat is een coaching ontwikkeltraject. En nu heb ik ook een stukje in het AD gelezen over ja, mensen van mijn leeftijd die administratief werk zoeken. En ja, ik moet mij dus ontwikkelen voor iets anders. En ik ga dus een online cursus doen. ...voor uh, Management Assistant. Management Assistant is natuurlijk veel breder... ...dan alleen maar papiertjes op volgorde leggen. Want daar zit ook agenda beheer bij. Daar zit ook notuleren bij. Misschien zit daar ook een stukje leiding geven bij. Dus dat zijn dingen die ik dan uit kan breiden. Daar word ik vrolijk van. Ik las de inhoud van die cursus... ...en ik dacht, ja, dat is, echt, dat, dat is echt wat ik wil. Dat is wat ik wil. Dat zal niet makkelijk gaan worden. Uh, dat, uh, dat zal niet makkelijk gaan worden. Punt. <laughs> Het is ingediend om te kijken of ik daarvoor in aanmerking kan komen voor die cursus. En dat is nu even afwachten. Jullie worden op de hoogte gehouden. Vond je deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer even als je de rest van dit verhaal wil volgen. Want deze oude taart gaat weer studeren. Ah, ah, studeren. Nee, ik ga gewoon een cursusje volgen. Nee, daar moet ik ook niet te min over doen. Management Assistant is toevallig wel MBO 4 niveau. Terugkomend op de vraag van Pickwick, waar word je het energiekst van? Nou, dat is lekker werken. Lekker aan de slag. Leer lekker nuttig voelen voor de maatschappij. Tot de volgende vlog. En weet je wat dat wordt de volgende vlog? Gaan we weer lekker koken. Tot de volgende keer. Doei.